We lezen uit de heilige geschriften rond het thema vrijheid. In een hindoe-geschrift lezen wij Vrij van gebondenheid, angst en woede, geheel in me opgaand en mij als hun toeverlaat beschouwend, werden er in het verleden zeer velend gelouterd door kennis aangaande mij.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 der gerechtigheid. Het bestaan van het Zelf is een waan. En er is geen kwaad in deze wereld, geen ondeugd, geen zonde die niet voortvloeit uit het vasthouden van het Zelf. Het is alleen mogelijk de waarheid te bereiken wanneer het Zelf erkend is als inbeelding. Gerechtigheid kan alleen beoefend worden wanneer wij onze geest bevrijd hebben van de hartstochten van zelfzucht. Volkomen vrede kan alleen wonen waar alle ijdelheid verdwenen is. In een geschrift van Zarathustra lezen wij Waarlijk Vanaf het begin bestaan er twee geesten, een tweeling verwikkeld in strijd. In denken, woorden en in daden zijn zij twee, de goede en de kwade. En tussen deze twee hebben de bedrijvers van het goede juist gekozen, zo niet de bedrijvers van het kwaad. In een joods geschrift lezen wij U verbergt mij, u spaart mij voor moeilijke omstandigheden. U vult mijn hart met lofliederen over mijn bevrijding. In een christelijk geschrift lezen we in de liefde is geen plaats voor angst, integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, even belangrijke gebod is, houd net zoveel van uw medemens als van uzelf. Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten. In een islamitisch geschrift lezen we Degenen die hun rijkdom uitgeven voor de goddelijke zaak en hun schenkingen niet doen volgen door herinneringen aan hun edelmoedigheid of door kwetsingen, voor hen is een beloning met hun Heer. Voor hen zal er geen vrees zijn en zij zullen niet treuren. Vriendelijke woorden en het bedekken van tekortkomingen zijn beter dan vrijgevigheid die gevolgd worden door krenking. God is vrij van alle noden en Hij is heel volgzaam. In een mystiek geschrift lezen wij Ware vrijheid is in onszelf. Wanneer de ziel vrij is, is er niets in de wereld dat ons bindt. Overal vinden we dan vrijheid, zowel in de hemel als op de aarde.